De overweging die ik heb gekozen gaat over de illusie van de materiële wereld en is getiteld Adam's Dutje. Dit zijn teksten die ik vond in de heilige boeken van de wereld. In een hindoe geschrift in de Bhagavad Gita, hoofdstuk 5 De weg van de afstand doen, lees ik Mijn Heer, het ene ogenblik prijst gij het afstand doen van handelingen en het andere ogenblik juiste handeling. Zeg mij naar waarheid, bid ik u, welke van deze beide het beste is. Het afstand doen van handelingen en het pad van juiste handeling leiden beide tot het hoogste geluk, doch juiste handeling is het beste van de twee. Hij die Brahmaan kent en daarin leeft, blijft altijd onbewogen en onverstoord. Hij is niet uitgelaten van plezier, noch teneergeslagen door tegenslag. Hij, wiens hart niet verlangt naar aardse contacten en wiens zelf één is met het eeuwigdurende zelf, vindt geluk in zijn eigen zelf en geniet eeuwige gelukzaligheid. De vreugden die ontstaan uit uiterlijke betrekkingen brengen pijn. Zij hebben hun begin en hun einde. De wijze verheugt zich daar niet in. In een boeddhistisch geschrift lezen we, in de Dhammapada, Zie de wereld als een luchtbel, zie haar als een luchtspiegeling. De koning der dood ziet je niet wanneer je de wereld zo beziet. Blind is deze wereld. Slechts weinigen hier kunnen helder zien. Slechts weinig vogels ontsnappen uit een net. Zo gaan ook slechts weinigen naar de hemel. Beter dan alleen heerschappij over de aarde? Beter dan het naar de hemel gaan? Beter dan macht over alle werelden? is de vrucht van het intreden tot de stroom In het geschrift van Zarathustra lezen we In het uur des doods zijn nog slechts twee grootheden van belang, het kwaad dat het domein is van de leugenaar en het goede dat tot het rijk der gerechtigheid behoort. Een ieder die de waarheid in zijn leven heeft gezocht, zal vol vreugde in het Rijk van uw licht ontwaken, Heer. Doe, Heer, reeds nu ons hart ontwaken, zet het in lichte gloed door uw laaiend vuur op dat verteren wat vergankelijk is, en worden opgeheven wat onvergankelijk is, dan zal mijn ziel gedwongen zijn het slechte te verwerpen en het Goede uitdrukkelijk na te streven. In een Joods geschrift lezen we in Genesis 1: En God zei: Laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis.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 Word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. In Genesis 2 lezen we, Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adem had genomen tot een vrouw, en hij bracht haar bij Adam. En toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. In een christelijk geschrift lezen we de brief van Paulus aan de Romeinen. Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde. Want wie de ander liefde heeft, heeft de wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord... Stil niet, zet uw zinnen niet op wat van de ander is. Deze en andere geboden worden samengevat in die ene uitspraak. Heb uw naaste lief gelijk uzelf. Liefde berokkent de naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. U kent de huidige tijd. Het moment is gekomen om uit uw slaap te ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag. En ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespad en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerten. In een islamitisch geschrift lezen we, in de Koran, Allah, er is geen grotere Godheid dan Hij, de eeuwig levende, de Zelfstandige. Sluimer nog slaap kan Hem treffen, Hij is de bezitter van de hemelen en de aarde en al wat zich erin bevindt. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder zijn toestemming? Wie kent wat er voor hen is? of wat er achter hen is. Zij kunnen niets van zijn kennis onthullen, tenzij hij dat wil. Zijn troon strekt zich uit over de hemelen en de aarde. Het waken hierover vermoeit hem helemaal niet. Hij is de meest verhevene, de almachtige. In een mystiek geschrift Lezen we? Ik deed op aarde mijn ogen open. Waarom herkende ik u niet? Mij riep uw betoverende stem. Waarom antwoordde ik u niet? U streelde mijn gezicht. Waarom voelde ik niet uw hand? U kuste vol liefde mijn lippen, mijn liefste. Waarom hield ik me niet aan u vast? Ik zocht u. U was in een oogwenk verdwenen. Ik trok erop uit. U week steeds verder terug. Ik riep tot u in mijn ellende. U hoorde mijn smartenkreet niet. Met gekruiste benen zat ik stil te neer. Toen pas... Hoorde ik uw roep. Tot zover de teksten uit de heilige boeken.